Zo, ja, dat is een nieuwe opstelling, speciaal om het verdampen te versnellen. Deze verdamping is, gaat in ogenblikken. We hebben onze ionmachine, die reflecteert het wassen naar de ontvanger van de promoten. Dit apparaat dat doet zodanig het water onzichtbaar koken dat het snel verdampt. Dat is dus de bedoeling van uh, heel het systeem. Het is gewoon water, niets bijgedaan. Uh, het is een apparaat dat nog niet op de markt is. Het zal niet lang duren en uh, dan komt het er ook op. Voilà, wat doe ik? Uh, ik heb hier een, uh, een klok. Ik zet mijn klok en dan kan jullie zien hoe snel eigenlijk het, uh, het hele systeem uh, werkt. Zo, Ik ga even nog bijstellen. Ja? En voilà, het apparaat is in gang gesteld, het gaat uh, nu zijn werk doen. Het is wat is nu eigenlijk uh, gewoon wachten totdat het uh, verdampt is. Wat gebeurt de volgende keer. Natuurlijk moeten we wel een beetje nacht nemen dat de tijd een beetje meespelt. Zo, so, we laten ons dan maar rustig wachten. Een beetje, een beetje geduld. Het is voor elkaar. Het is de snelste manier van. We uh, nog een beetje geduld. En het is voor elkaar. De apparaten die werken zeer snel. is de snelste manier om verdampen te doen. Ik moet nog even wachten. Zo, oh. dat was dan het uh, snelle verdampen van een vloeistof door middel van deze speciale apparaten.